Vliegen met een reguliere vliegtuigmaatschappij kan zo zijn voordelen hebben. Veel passagiers kiezen ervoor omdat ze dan extra service krijgen en wat meer beenruimte. Maar is dat ook zo? En zit er ook veel verschil tussen die beenruimte van verschillende vliegtuigmaatschappijen? Wij hebben ernaar gekeken. De meeste beenruimte bij een reguliere vliegtuigmaatschappij krijg je bij Air France. 86 centimeter maar liefst. En ze worden op de voet gevolgd door Iberia, SAS, Etihad, Emirates, Iceland Air en Air Lingus. Daarna komen Delta Airlines, KLM, Lufthansa en British Airways. De minste beenruimte krijg je bij TAP Portugal met 76 centimeter. Heb jij goede ervaringen bij deze vliegtuigmaatschappijen qua ruimte? Vertel het ons.